Hallo, wat leuk dat je hier op mijn Patreon pagina beland bent. Welkom. Uh, echt heel fijn dat je het gevonden hebt en dat je geïnteresseerd bent in het steunen van mijn allernieuwste project. Uh, ik ben namelijk bezig met het schrijven van een toneelstuk. Het toneelstuk is geïnspireerd door een korte verhaal die ik uh, ingezond had... En gepubliceerd is geweest in uh, de uh, antologie getiteld uh, De Goede Immigrant. Die is uh, uitgegeven door uh, Dipsaus en uitgeverij Pluim. En uh, um, ik heb daar toen een kort verhaal ingestuurd. En het kort verhaal ging over een drietal karakters die uh, ook lang na de inzending en de publicatie eigenlijk heel lang in mijn hoofd zijn blijven spoken als het ware en ik voelde me geroepen om hen uh, tot leven te brengen dus ik bedacht ik ga een uh, patreon pagina, ik ga een toneelstuk schrijven maar zoals je misschien ook zelf weet um, is het best moeilijk om um, steun te vinden voor soorten uh, projecten. Um, zeker als je als allereerste keer dat je een toneelstil wil schrijven. Dus ik dacht uh, misschien willen de mensen die mij volgen en die geïnteresseerd zijn in uh, wat ik denk een hele spannende en mooie verhaal is om die te vragen om met mij, uh, om mij daarin te steunen. Vandaar dat ik deze Patreon webpagina ben begonnen en, uh, en welkom. Um, ik kan je nu al heel veel vertellen over het toneelstuk en het verhaal, maar ik denk dat het uh, beter aan is als je uh, gewoon een Patreon uh, uh, wordt en dat je dan uh, van binnenuit in de pagina mee kan kijken. Natuurlijk kun je op vele verschillende manieren steunen en op verschillende niveaus. Um, wat heel leuk is aan deze Patreon-community uh, die ik, gemeenschap die ik graag zou willen bouwen hieromheen, is dat je Um, door Patreon lid te worden dat je ook mee kan denken misschien ook wel en zeker kan volgen hoe het verhaal tot stand komt. Dus ik ga een aantal, uh, uh, um, ik ga een aantal video's opnemen, het liefst live, waarin ik dus het uh, proces beschrijf en echt tot de diepe, diepste details uh, uitleggen waar ik aan het doen ben en waarom. En ruimte maken voor jullie om ook mee te denken. En, en, en, en, en ja, ik denk dat dat heel spannend zou kunnen zijn. Zeker als je geïnteresseerd bent in theater. Of gewoon geïnteresseerd bent in gewoon hoe je leuke verhalen kan schrijven. Ik hoop dat dit een leuke verhaal is. Ik denk het wel. Dus ik zou zeggen, um, join my Patreon. En misschien um, leer je wat nieuws. Of leer je mij wat nieuws. En, en, en, en ja, maken we er een leuke gemeenschap van. Ik vind het heel spannend. Dit is de allereerste keer dat ik zoiets doe. Ik weet uh, niet zo goed hoe dit gaat uitpakken. Uh, maar ik hoop dat, uh, dat uh, jij en uh, de vele anderen die hopelijk gaan joinen. Um, daarin geduldig zullen zijn met mij. <laughs> en uh, dat we er samen wel uitkomen. Oké, okay, nou, word Patreon lid en kom naar binnen. En, uh, en ontdek wat we aan het, uh, aan het uh, maken zijn. Oké, okay. doei.